De voorbakken van de ponies. Maar eerst krijgen Masja en Sintje nog wat. Hier liggen ze. Zou het nog gaan regenen? Het zit wel donker, grijs uit. Sintje! Masja! Kijk eens, Masja! Oh, Sintje, kijk eens! Hé! Hey. Nou, we zijn bij elkaar. Hé, hey, Mascha. Oeh, zie je nog wat. Nou, ik krijg een kleintje. Een kleintje. Kijk eens. Dat smaakt goed. Hé, hey, Mascha. Gaat het regenen, Mascha? Jij hebt een stal. Dat kost het geen mooie stal. Kijk eens. Kijk eens, Mascha. Sintje, oh, maar jij het vallen, ja, dan ben je het kwijt. Nu het Sintje het gelijk opgegeten, de mini kipjes van Nicky. Hey, oh, wat gezellig. Hey, jullie krijgen nog voer natuurlijk. Dan komt een grote kip aan. Hey! Kijk eens, Masja. Deze is voor Sintje. Kijk eens, Sintje. Hé, hey, paatjes. Jullie zijn geen mini-paadjes. Maxi-paadjes. Oeh. Sintje, niet bijten. Hé, hey, kipjes. De pluimselige kippen zijn achterin. Ja. Allebei. Kom maar goed. Hé, hey, Masha. Sintje. Oh, Sintje, ben nog helemaal droog. Masha. Hé. Hey.